Leek altijd zo ver weg. Iets wat jou niet snel zou overkomen, maar nu is het er toch echt. Het stilt je zekerheid en je dromen. De dagen lijken wel hun kleur kwijt er nog hoop op een nieuw begin. Mag ik er voor je zijn? Hier midden in de puinhoop. Mag ik naast je staan? Samen met jou verder gaan. Mag ik er voor je zijn? Van binnen huil ik Je vrede. Weet je dat er hoop is, want God belooft een nieuw begin. Samen met jou verder gaan. Mag Hij er voor je zijn? Hij hoort je als je helpt. Als je smeekt of bidt. Hij geeft je zoveel meer dan dit. Vrede. Hij geeft je vrede. Reden.